alles bij de Kmarwet te rijden, Met Henja en Verona Alleen ze is nu klaar met Henja En binnen een uur moet ze dus op Verona zitten Dus ik heb even de reken hey, tekst Opgedaan En dus dan kun in de molen En dan kan ze alvast even warm worden Vandaag en het zit op de mystery pony, maar nu mogen jullie weten wie het is, en daar is uh, Blondie. Brabant Hallen is de Dirt YouTube-kennering. Normaal hebben we Christine bij ons. Maar die dacht, ik moet vandaag even leren. Dus. Nu uh... hebben we de kleinere versie Christine bij ons. Dus die neemt die alle kaartjes maar mee. Maar de kaartjes moeten natuurlijk mee. En normaal heeft Christine die altijd. Vandaag heeft Kim ze. Kim kan het namelijk echt. Die heeft zelfs ontdekt waar wij naar binnen moeten. Oké, okay, we mogen hier door een hek heen. Nooduitgang. En dan kom je binnen, jongens. Daar gaan we. In de Brabant Hallen. In de blue room. nee okay, want hier gaat allemaal standjes en zo, en dan opgeven. Zo ver op zoek gaan naar de blue. Nou, we gaan wel even rondlopen dan. Ik vind het allemaal goed, jongens. Kijk, we hebben gezelschap zelfschap. Dit, dit, dit is de security hond. Kijk, hij is very. hij kan even alle tassen nakijken. Zoals op alle evenementen. We gaan in een uh, kermisattractie. Maak nee, ik niet hun. Mens hier, kijk wie naar Kim de staart ik heb de staart. Nou hadden wij verwacht dat er vijf mensen zouden zijn, maar er zijn er veel meer! Wat leuk! Hallo allemaal! Even zwaaien, kindertjes! We zijn op de Dutch YouTube Gathering geweest en we hadden, oh wonder, nog een half uur meet de greet. Ja. En die was gewoon vol. Ja. Dus dat was wel heel erg leuk en lief van alle fans die gekomen zijn. We hebben de nieuwe pony aan de fans laten zien, die we, jullie weten inmiddels. Jullie weten niet al wie dat is die mensen en jullie inmiddels ook als deze week vlog online komt, maar hun konden het als eerste zien, de dat ze er waren. Dankjewel lieve fans. En we gaan nu lekker naar huis eerst even eten. Ja. Het is vandaag maandag en de paardjes zijn geënt. wij gaan Blondie en Verona van de wei afhalen. En Blondie heeft een sneetje op haar, Aan de boog. En dan gaan we ook even naar kijken, we gaan het paardje in de stapmolen zetten en we gaan ook even verder op. Mijn paard is altijd wat langzamer. Die wil eerst weten of we echt wel de wij uitgaan daarna denkt ze nou oké, okay, dan ga ik wel mee. Want ze wil ook niet alleen staan, dat vindt ze stom. Bondy die heeft een rondje aan haar elleboog en we uh, nou, gaan we even naar kijken. Doe maar in deze, hier is meer licht. Ja, zet hem maar hier vast. Zo, dus, uh, kijk. Ik heb het gisteren al schoongemaakt. Tada. Maar het ziet er gewoon niet zo lekker uit. Het is vandaag dinsdag en ik ga vandaag op Bel en op Lobby rijden. Blondie gaan we een stap buiten maken omdat ze iets aan haar endbogen heeft aan de achterkant. Nou, maar de Snoepie zegt ze. Nou, gisteren zijn ze geënt. Dus vandaag doen we niet zoveel. We gaan even met Blondie en Verona buiten ons stappen. Blondie voornamelijk buiten omstappen stappen omdat ze dus een rondje aan haar knie heeft. En omhoog moet ik zeggen. En Verona stappen omdat dat altijd wel goed voor haar is. We gaan even over de brug. Even een uurtje stappen of zo. Gewoon oh, lekker. Niets bijzonders. Jongens, we hebben een nieuw pad gevonden. Nou, echt, hè? Spannend pad. Ze gaan er wel van snuiven. Nou, Blondie moet even leren de brug nemen. Dat doen we in alle rusten, bij alle tijd. Want we toch niks vandaag. Ja, braaf. Ja. ja. laat maar even kijken. Dat geeft niet. Oh. Mm -hmm, snurkie. Elke stap is goed, hè? Zullen we niet achteruit gaan? Ja. Vrouw, we moeten die kant op. Nou, met een beetje geduld. Dan gaat ze gewoon de brug op. We hebben uh, alweer... Nou, mijn moeder heeft een nieuw pad ontdekt. Daar zijn we nu ook heen gegaan. Want meestal lopen we daar. Maar nu zijn we aan de andere kant van de bomen. als jullie afvragen, Tessa: Waarom zit je haar zo? Ik ben naar de kapper geweest, Kapper Bel, die heeft mijn haar gedaan terwijl ik haar aan het groen was. En ik heb met. Ja, dat het moet even technisch om: ik Heb met Blondie en moeder. Met met Verona uh, een buitenritje gemaakt nou niet echt een buitenritje maar een stapritje Omdat de natuurlijk het wondje of wond op haar elleboog heeft aan de achterkant en dat ziet er nu beter uit ik heb er net nog even naar gekeken en het is al minder dik geworden het voelt ook wat minder warm en je kan er nu ook al een soort van aanzitten dat is vandaag woensdag we vandaag een video opnemen. Blondie is vandaag vrij en Bel moet je wel rijden. Moet niet, het wil je? Nou, ik wil wel wel Dat is de wilballen rijden. En ze kan een nodig. Ik ga vandaag zonder beugels en een klassiekjes onder weer zaal proberen te rijden. Ik moet gewoon een lekker pakken denk de net pas. Ja, ik heb er nu zin in. Het is dus de hele tijd regen en het is koud en het is bleeg. Dus Blondie en ik kijken gewoon even vanaf hier naar het testen springles. Ze dus is heel nieuwsgierig, dus we hebben een beetje afstand bewaren. Donderdag vandaag een algemene lappermonddag of zoiets. Uh, Blondie die heeft natuurlijk een wondje aan haar elleboog, dat dus moet even wassen. En Bel die heeft uh, de oog een wimper of iets ingehaald, dus die is geïrriteerd, dus die is een zalfje nu. Maar dat zou met een paar dagen gewoon weer over moeten zijn, dus geen probleem. Daar gaan we even bij kijken. We dus gaan Blondie haar knie wassen. Bel haar oog bekijken. En uh, dat is donderdag vandaag. De rest had ik een gesprek vandaag bij de Arkenhoeven, super leuk. Dus uh, met die meiden gaan we aan de slag. En uh, nou, paardrijden van vandaag dus even niet. Nou, hier is ons belletje. Kijk, het is gewoon zoals normaal er oog eruit ziet en zo ziet dit oog eruit, dus knijpt het wat meer dicht ja het is niet heel ernstig maar we moeten even zo op nou blond is dat ook klaar voor de behandeling, Ik ga even bij het rondje kijken hm, het is wel heel donker, ik denk dat jullie het niet echt kunnen zien het past ook niet aan weg? Nee, neem maar van ons aan dat het er, uh, beter uitziet vrijdag en het regent heel erg, het, het, het, uh, het regent niet echt en het regent haren bij Blondie. Nou ik heb lastigens en dat is buiten. Ja. Ik wil toch gewoon doen met mijn regenjasje aan. Want voor Blondie heb ik helaas geen regenjasje. Dan dus ik kan hopelijk wel een beetje tegen de warme, koud de regen. Nou, uh, ik ga... Ja, ziet er wel dicht uit jongens. Zal ik maar weer wassen. Ik heb springles gehad en het ging super goed. Het ging al beter dan de vorige keer. Eén keertje was het dwars door de hindernis heen gegaan. Maar daarna sprong ze er weer overheen. Nou, nee, dat was ik. Uh... Ik had het wel zien aankomen, want de blondie natuurlijk anders is dan wel. Maar ook weer niet, want de blondie anders is dan wel. Ja, en nu ga ik wel even een rondje stappen.